Dames en heren, goedemiddag. En ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuw webinar. Georganiseerd door Young Capital in samenwerking met MT Sprout. Uh, het komende uur halen we je even door de wasstraat van persoonlijk leiderschap. Hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe blijf je jezelf ontwikkelen, ook in deze tijd? En hoe kan je faciliteren dat je medewerkers ook zichzelf blijven ontwikkelen? Daar praten we het komende uur over met uh, Ineke Kooistra, CEO van Young Capital en uh, Arjan Erkel. Ja, je bent de uh, motivatie-expert en uh, ja, freedom fighter in hart en nieren. Precies, ja. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. Het is een webinar live, dus er is voldoende vragen wederom van jou, de kijker. We hebben vandaag opgesplitst in vier blokken. Daar gaan we proberen een beetje structuur aan te geven. Dat is namelijk omgaan met tegenslag. Is succes een mindset? Uh, persoonlijk leiderschap binnen het bedrijfsleven. Dus hoe doe je dat met je medewerkers? En uh, uh, ja, hoe word je nou de beste versie van jezelf? De vragen kan je in de chat stellen. Uh, Eveline zit wederom klaar om uh, de meest prangende vragen uit te kiezen. En uh, stel ze vooral, want de eerste vraag die zo meteen behandeld wordt uh, ontvangt... Uh, ...het boek van uh, MTN Sprout over, uh, over het uh, aannemen van, van personeel... ...met de voorwoord van jouw collega, uh, collega Hugo. Wat leuk, ja. Uh, ik vind het ook altijd wel leuk om even te kijken waar jullie vandaag vandaan kijken. Dus misschien kan je even in de chat al aangeven... Uh, waar je vandaag vandaan kijkt? Is dat thuis? Is dat op kantoor? Uh, we hebben wel iemand in Breda gehad, zagen we net. Zeker, ja. Komen er wel antwoorden binnen? Absoluut, er was al een gesprek gaande voordat wij begonnen. Heel erg leuk, mensen uit Breda, uit Best, uh, Amsterdam, Eindhoven, Tuil, nog meer Eindhoven, Druten en Almere, Groningen... Vanuit huis hebben we ook ertussen Groningen, Tilburg, echt uh, alle kanten op. Eind over de gekste, thuiskantoor Groningen. <laughs> en uh, Zwolle, Houten, Delft, Berg, Ambacht. Nou. Dat ken ik toevallig. Heel erg leuk dorpje. Uh, Hilversum, Voorschoten, Dordrecht, Deventer, Den Haag. Echt, het is echt geografisch ja. door het hele land uh, verzameld. Ik kan uh, eventjes doorgaan. Welkom maar. allemaal, leuk dat jullie kijken. Uh, Ineke, het zijn bijzondere tijden. Ook ja. voor jou als leider van zo'n groot bedrijf als John Capital. Hoe ga jij om met deze tijd? Nou, hij is, het is een hele bijzondere tijd. En, en Young Capital is een bedrijf wat eigenlijk alleen maar groei heeft gekend. En uh, die groei die hadden we ook eigenlijk tot en met uh, maart uh, 2020. En uh, ja, toen, uh, toen was het echt even een andere zaak. Dus wij uh, hebben inderdaad een hele pittige periode uh, gehad. En, uh, maar goed, uh, aan de andere kant, ik kijk ook alweer uh, positief naar, uh, naar de toekomst. Ja, ja, Deze week is goed, hè? Mooie klant binnengehaald. Ja, ja gelukkig. We laten waarschijnlijk en het het weer gaat ook gewoon meer, uh, over bekend. Ja, ja. Ja. Je bent sinds 2003 CEO in een bedrijf dat altijd omhoog gaat. Hoe is het dan als het in één keer zo'n groei aan de handrem wordt getrokken? Hoe, hoe is dat voor jou persoonlijk? Ja, ik, sinds 2013 dan ben ik hier 2013, gestort. Ja. En, uh, ja, dat is wel even wennen natuurlijk. Aan de andere kant, uh, ik ben iemand die eigenlijk altijd met plan B uh, bezig bent geweest. Dus ik heb altijd wel in mijn hoofd gehouden wat er ook gebeurt. Een groeibedrijf is prachtig en daar ga je ook je bedrijf helemaal op inrichten. Maar het kan altijd anders, uh, anders zijn. En dat komt ook omdat ik ook uh, ja, meerdere crisis heb meegemaakt. Dus ik weet dat dat gewoon gebeurt. Um, dus ja, op het moment dat dat zoiets gebeurt, zoiets radicaals, uh, wat wij nu hebben meegemaakt, ja dan, uh, ja, dan gaan wel alle radars aan en dan ga je wel gelijk in de actiestand en ga je gelijk uh, maatregelen nemen. Ja, de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Young Capital hier voor jullie werken, 27 ongeveer, ja, zijn ja, een jong bedrijf, ja. die hebben niet zo'n crisis meegemaakt. Nee. Hoe probeer je dat ze mee te geven, wat je de lessen vanuit het verleden? Um, Nee, dat is iets wat je eigenlijk niet op dag één doet, hè? want je moet de, als, als zoiets gebeurt wat is gebeurd in, in maart... ...moet je eigenlijk gelijk ingrijpen en dan moet je wel heel goed communiceren. Maar heel veel mensen begrijpen eigenlijk nog niet wat er aan de hand is. Hè? Die zeggen dan, joh, het gaat veel te snel en moet dit en moet dat en joh, waarom kan ik... Hè? Want wij moesten ook eigenlijk wel mensen al laten gaan in onze, de proeftijd. We hebben ook hele verdrietige beslissingen moeten nemen, ook om bepaalde tijdscontracten niet te verlengen. En in het begin was er eigenlijk ja, niet zoveel begrip voor. En ik snap dat ook. Dus wij hebben ook heel erg geïnvesteerd met elkaar als team om goed te communiceren. Om mensen mee te nemen: van joh, weet je, dit is er aan de hand, dit is wat we gaan doen. Uh, en uh, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk: communicatie en alles. Maar ook. Uh, eerlijk zijn. Hè? Want heel veel mensen hebben wel gezegd van ja, maar vertel dan wanneer is het klaar en wanneer stopt het en wanneer kunnen we weer doorgaan. Wij weten het gewoon niet. En dat is ook iets wat, wat, wat je ook eerlijk in een antwoord terug moet geven aan iedereen. Ja, je, uh, dat is natuurlijk ook een antwoord. Hè? Van, ja. Ik weet het gewoon even niet. Ja, ja. We komen binnenkort beter Het Dat is heel ja. lastig, omdat je natuurlijk altijd weet wat is de stip op de horizon. Je bent altijd bezig met je strategie. Je bent altijd bezig om prachtige plaatjes te laten zien van jongens, we hebben jullie nodig, want we gaan hierheen. En dat was nu, ja, is nu even heel lastig, uh, omdat dat gewoon niet kan. Omdat het gewoon zo'n bijzondere situatie is waar niet alleen wij, maar eigenlijk alle bedrijven heel de wereld mee te maken heeft. Arjen, uh, je, je bent motivational speaker. Je geeft heel veel lezingen, trainingen, ja. uh, tegenwoordig ook webinars. Ja, precies. Dat moet wel. Ja. Ja, uh, ja. Uh, hoe was die crisis voor jou persoonlijk? Hoe kwam die op je dak vallen? Nou, als je kijkt naar het werk, dat, dat viel natuurlijk 100% weg. Dit jaar is 75 jaar vrijheid. Nou ja, mijn lezingen gaan heel veel over vrijheid, van denken en doen. En dat viel allemaal weg, dus ik, het was wel even een, een schok aan de ene kant. Maar ja, ik ben ook altijd wel gewoon, nou, niet met plan B bezig, maar ik zorg wel dat, dat ik het goed voor elkaar heb. Dus ik kon die klap wel opvangen. En eerst dacht ik gewoon, nou, het, is, het is ook wel weer fijn, uh, rust, een lange vakantie, het is mooi weer, uh, meer tijd voor het gezin. En toen later dacht ik, ja, het is ook wel... Tijd om mee te bewegen. En, en die webinars zijn, zijn ook. Uh, ja, zijn die leuk? Zijn die niet leuk? Dat wist ik niet. Toen ben ik een paar gaan volgen. Uh, en toen dacht ik, nou, dat, dat kan ik ook, of dan kan ik beter. ben uh, ik het ook gaan doen. En het, ik, ik heb het nog nooit zoiets leuks meegemaakt eigenlijk. Ik vind het hartstikke gaaf, heel interactief. Uh. Hoe, hoe, hoe, is, hoe is dat voor jou als, als, als spreker, en zeker in, in, op het vlak van, van persoonlijke motivatie, persoonlijk leiderschap? Kijk, als je voor een zaal zit, dan kan je iedereen aankijken? Ja, kan je, ja. Ja, misschien iemand, iemand, nou, je iemand moet er iets meer energie in leggen. Uh, ik heb gelukkig een, een televisieserie mogen presenteren. Uh, en daar moet je natuurlijk voor de kamer moet je altijd iets, ja, iets meer energie erin proppen... dan uh, als je gewoon met elkaar praat. En, en dat gaat blijkbaar hartstikke goed. En de, de chat die werkt goed. Uh, ik vraag wel altijd of er één of twee mensen wel zichtbaar zijn... zodat je nog wel het gezicht kan lezen. Uh, ja, maar ik, ik denk dat je heel veel, zeker in deze tijd, ook bij jezelf moet zoeken. He, dat, dat hoort natuurlijk ook bij leiderschap. Maar ja, de mensen om je heen zijn een beetje weg aan het vallen. Ze zijn verder weg, dus zoek het meer bij jezelf ook. Ja, we gaan het zo even hebben ja. over, over waar jouw verhaal vandaan komt. Ja, een bijzonder precies. verhaal. Ja. Uh, maar je had het even over de chat, dus ik denk dat is een mooi bruggetje. Ja. Dus we gaan even naar Eveline. Zijn er al vragen binnen van kijkers? Wellicht. Zeker, zeker. Volgens mij wil... Anouk vermilst graag dat boekje met het voorwoord van Hugo. Kijk. Uh, die heeft namelijk al twee vragen gesteld. Uh, de eerste vraag is ook uh, eigenlijk net al een klein beetje aan bod gekomen. Maar ik ga hem toch stellen. In het kader van omgaan met tegenslag, zegt Anouk. Hoe zou je in deze tijd verwoorden dat het een contract in verband met corona niet wordt verlengd? Nou, zo is een vraag puur sang voor Ineke. Hoe kan je zorgen dat een contract in verband met corona niet wordt verlengd? Ik denk vanuit een medewerkersperspectief in dit geval. Ja, dat is, kijk... Um... Wat je als bedrijf wil, is dat je als je wil als bedrijf voor de grote groep zorgen. En wat je wil, is dat je op een hele gezonde manier deze crisis door, de, door gaat komen. Wat je niet wil, is dat je denkt, joh, we doen even dit en we zien wel hoe het gaat. En aan het einde van het jaar of van, vanuit de crisis, dan kom je tot de conclusie dat, uh, uh, dat je zoveel geld hebt uitgegeven. Of dat je niet meer gegroeid bent, dat je misschien wel failliet gaat. Dat is heel heftig, dus dat wil je dus niet. Dus je bent heel erg bezig met je team om te zorgen van, hoe gaan wij zorgen dat wij de omzetdaling, want daar heeft het mee te maken, omzet of uren. ...in ons geval, dat, dat, dat de kosten in balans zijn, dat, de, dat dat gelijk opgaat. En in een bedrijf zoals uh, Young Capital, en dat geldt eigenlijk voor de hele branche... ...wij zijn een mensenbedrijf. Onze kosten zitten in mensen. Dat is he, eh, ook het kapitaal, hè, dus ook het, positieve. het De Mensen zijn het kapitaal, maar het zijn ook daarin de kosten. En daar hebben we wel moeten uitleggen, we moeten gewoon een aantal contracten... Gewoon, uh, uh, ...beëindigen, want we kunnen dat op dit moment nu niet, uh, niet aan. En dus uh, we gaan dan voor de grote groep. Uh, ja, maar dus wij... Het collectief gaat even voor het individu, ja, zeg je. Ja, dat is eigenlijk wat, wat je op dit moment aan het doen bent. En, en als je dan als medewerker toch in die positie zit... Hè, ...je ja. contract wordt wel of niet verlengd... Ja. ...zijn er dan bepaalde zaken die je wellicht uh, uh, wel kan doen. Ik, ik, ik sprak bijvoorbeeld laatst met een ondernemer... ...en die zei, uh, waar ik nu naar kijk is... Uh, kijk, je kan natuurlijk niet iedereen uh, aanhouden, uh, aan, uh, aanhouden in zo'n situatie... Nee. ...maar ik kijk wel heel erg naar de mensen die... Um, die, die, die mee kunnen gaan in veranderingen, die ja. dus flexibel zijn. Ja. Misschien ook wel in hun functie, misschien wel in hun werkzaamheden. Ja. Is dat misschien iets waar ja, ze... Ja, maar daar kijken wij ook omhoog? naar. Kijk, we hebben, hebben bepaalde contracten niet verlengd, maar we hebben ook heel veel contracten wel verlengd. Hè. Dus we hebben daar ook absoluut naar gekeken dus dat is belangrijk van wie past en wat past ook op de klanten die waarvan wij ook denken van dat gaat ook door de komende tijd. Dus dat zijn allemaal keuzes, verschillende criteria die wij daarin gebruiken. Maar het is gewoon heel hard. Aan de andere kant proberen wij ook wel weer heel erg voor die mensen te zijn. Want op het moment dat het wel weer aantrekt te proberen ze ook absoluut weer als eerste te bellen. En we zijn ook natuurlijk een recruitment organisatie. En we kijken ook naar de vacatures die we zelf krijgen om de mensen ook weer te bemiddelen voor andere banen. Ja. Dus uh, het, is even, het, het is heel moeilijk. Ja, dat zijn de meest verdrietige beslissingen ook. Hoe, hoe zou je daarmee omgaan, Arne? Als, als je zegt, iemand komt bij je, die zegt, help, mijn, mijn contract wordt wellicht niet verlengd. Uh, ik, ik, ik, wil daar, ik wil hier graag blijven met dit bedrijf. Ja. Wat, wat zou je zo iemand aanraden? Ja, dat is, is is ook moeilijk, want, want, want hun leven stort op dat moment even in en, en, en ze zien even geen, geen toekomst. Maar ja, eerlijk zijn en uitleggen waarom en, en ja, ook dat grotere plaatje. Ik, ik heb zelf bij Arts zonder Grenzen in, gewerkt, in, in vluchtelingenkampen, nou, daar zaten honderdduizend mensen. En er kwamen er ook wel eens één een zo'n vluchteling van, kan, kan ik een beetje extra ja, uh, geld krijgen of kan ik wat extra eten krijgen of mijn, mijn huis lekt. Nou, en natuurlijk probeer je dat wel op te lossen, maar je keek naar het grote plaatje van, nou ja, ze moeten met elkaar, moet al die malariacijfers moeten naar beneden. Of alle huizen moeten zoveel liter water krijgen. En dat is soms moeilijk, maar uh, mm. ja, leg dat dan ook goed uit. Ik denk dat ja, communicatie is het moeilijkste is. Want mensen willen het vaak ook niet horen als ze ja, in het problemen zitten. Of ze kunnen het even niet horen. Uh, hou daar rekening mee. Is er nog een vraag? Hè? Evelien. Uh, ja. Um, is leiderschap volgens jullie aangeboren of kun je het leren? Oeh, leiderschap. is ja. oh, altijd leuk. <laughs> Ieneke. Oh, uh, nou ik denk dat je altijd uh, veel kunt leren. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker als je de growth mindset hebt. Dan heb je ook de wil om inderdaad uh, jezelf te, te willen ontwikkelen. Uh, maar het moet ook wel een beetje in je zitten, denk ik. Ja. En, en soms, dan, weet je dat van, soms weet je dat en soms gaat een ander jou dat ook vertellen. Dus, uh, ja. Hoe belangrijk is die ontwikkeling? In, in, want we hebben het natuurlijk over persoonlijk leiderschap vandaag. Hoe ja. belangrijk is die, die wil om jezelf te blijven ontwikkelen? Ja, die is essentieel. Die is, die is echt heel erg belangrijk. Want als je jezelf uh, niet kan ontwikkelen en uh, niet goed voor jezelf kan zorgen in die zin, dan kan je dat ook niet voor een ander doen. Hè, dus dat, uh, en dat is ook gelijk, dan kom je op het leiderschap, want dat is ook wat je wil. Uh, je wil uh, vanuit je leiderschap wil je anderen ook mooier en beter maken. Ja, en, dat, en daar hoort ontwikkelen bij. En dat betekent ook dat je gewoon daarvoor open moet staan zelf. En als je niet open staat, omdat je zegt van ja, weet je, ik ben zo en ik weet, ik, ik, ik, neem me maar zo. Ja, dat, dat werkt niet. Dus je moet wel, uh, ja, je moet wel inderdaad uh, de wil hebben om, ook, ook, om, om te veranderen daar waar het nodig is. We gaan het zo hebben over jou, over je achtergrond. Ja. Maar zie jij jezelf als leider? Nou ja, soms wel. Thuis bijvoorbeeld. Voor je kinderen ben je een leider. Maar mm -hmm. je kan ook leider zijn voor mensen die je geïnspireerd hebt. Een soort gids. Ja, maar, maar ik ben niet een leider van een groot bedrijf. of zo. Maar denk je dat het aangeboren is of dat, dat, je, dat, dat je dat kan aanleren? Nee, ik denk allebei, maar ik denk zeker dat je kan aanleren. Ik kan gewoon thuis kijken naar, naar mijn middelste dochter. Nou, die is soms een beetje verlegen en dan zeg je altijd... Nou, als je verlegen bent, dan, dan mis je kans omdat je nee zegt of dat je niks durft te zeggen. Dus soms moet je even jezelf niet af laten pakken. Hij is een boek gaan schrijven, ja, mijn leven niet af laten pakken. Nou, ja, en dan zie je dat ze... Ja, dat ze bij de hand er wordt en, en, en meer haar eigen plek durft in te nemen. Dus je hebt ook iemand nodig die, die jou daarop wijst. Ik zeg niet dat het in iedereen zit, maar het is wel denk ik de bedoeling dat we het in ieder geval proberen los te maken bij mensen. We gaan even terug naar 2002. Als ik nou, niet vergis. Ja. Je werkt voor Artsen zonder grenzen in een kleine zijstaatje van Rusland. Ja, nou ja, Rusland is onderverdeeld in, in heel veel republieken. Maar ja, ja, ik werkte in Dagestan, was daar, daar director eigenlijk van heel Rusland. Dus dat was een mm -hmm. hele mooie positie. Alleen het was een gevaarlijke omgeving met, met burgeroorlog, het einde van de burgeroorlog in En uh, Daar ben ik ontvoerd, twintig uh, maanden, nou, met veel geweld, eerst eenmaal uit de auto gehaald. Eenmaal kapot geslagen, half dood uh, in de auto gezet, pistool op mijn hoofd. Dus dat was super, super... Eng natuurlijk. Uh, nou, en toen kwam ik uiteindelijk in een hokje terecht van anderhalf bij twee onder, onder de grond. Met allemaal ja, mutsen tegenover met kalasnikovs, dus dat was ook nog eens ja, heel spannend van wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen. Nou, we, we, we mochten elkaar niet, we konden elkaar niet. Um, sprak je de taal? Ja, ik sprak gelukkig wel Russisch. Ik, ik ben zelf antropoloog, dus ik kende ook de cultuur. Mm -hmm. um, nou ja, en daar moest ik natuurlijk ook voor mezelf gaan opstaan. Want an, ik was handelswaar, echt ja. letterlijk. Ze wilden eerst 12 miljoen. Heb ik door onder, Nou ja, het was een heel, heel raar gesprek. Ik weet niet hoeveel we ja. hebben, maar ja, ik was gewoon benieuwd. Ik was hartstikke bang. Van, ja, mijn leven he, de, hing echt aan, aan de zijde, een zijde draadje. Dus ik wilde weten wat gaat er gebeuren. Is het een waarschuwing? Willen jullie arts zonder grenzen wegjagen? Nee, willen jullie, willen jullie ontvoeren? Willen 12 miljoen? Ik zeg, 12 miljoen? Dat is veel te veel. Oh, uh, wat ben je dan waard? Ja, ja ik dacht er nu, jongen, maar ik, ik krijg zo'n dus heel raar gesprek over ja. wat je waard ja. bent. Maar toen had ik... Naar 1 miljoen gezegd, dat vonden zij dan te weinig. en Wilden ze 5 miljoen hebben, maar ja, dat zijn nog steeds uh, gigantische bedragen. Maar ja. ik had wel in mijn achterhoofd, ik ben in ieder geval iets waard. Zolang ik van waarde ben, en, en, dus echt economisch, dan, dan mag je blijven. Ja. Uh, alleen, ja, de twijfel was natuurlijk, is die, ja, is die waarde reëel? Willen mensen wel voor mij betalen? Ja, Het is uh, natuurlijk heel bijzonder dat je in, in een situatie terechtkomt. wat mensen misschien op een heel ander niveau nu ook hebben dat in één ja. keer... Uh, uh, je eigen beslissing wordt afgenomen. Ja, eigen, de controle ben je echt... Nou, ik, ben ik was hem helemaal bepijt. kwijt, maar nu wachten we natuurlijk ook op, op wat, wat gaat Mark Rutte of wat gaat RIVM bepalen. Uh, ga je wel of niet aan de regels houden? Ja. Uh, soms zijn kaders hartstikke goed, maar vaak wordt het ook weer een soort blinde vlekken voor mensen. Van, je mag echt niet over die kaders heen. Ten, nou ja, ga dan alles goed maken binnen de kaders. Dat, dat heb ik wel tijdens de ontvoering geleerd. Ik had een ja, ruimte van anderhalf bij twee. die lijkt Lijkt niks, maar daar kan je ook je huis van maken. Dat voelde je zelfs op een gegeven moment als thuis. Dus ook nu als we met elkaar allemaal opgesloten zitten, probeer dan in ieder geval daar ook weer het beste van te maken. En ga toch ja, de kaders wel een beetje oprekken. En loop er af en toe eens even met je, ja, met je tenen overheen of misschien met een hele voetstap overheen. Ik roep niet op tot, tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar we ja, hoeven niet helemaal stil te gaan zitten. Waar, waar ja. haal je op zo'n moment, je zit daar, je weet niet hoe lang het gaat duren, het duurt waarschijnlijk nee. langer dan je, dan je verwacht, ja. hoe, hoe maak je structuur voor jezelf? Waar, waar haal je op dat moment hoop uit? ja nou Structuur was heel belangrijk voor mij. Ik ben zelf van nature niet heel erg uh, gestructureerd, maar daar, daar werd het heel belangrijk. Ik ben heel veel gaan sporten, heel veel oefeningen gaan doen. Allemaal in die kleine ruimte? Ja, dus opdrukken, buikspieren en dan ook de motivatie. Nou, ik had een hele leuke, mooie vriendin. Ja, die wordt dan hartstikke trots op mij als ik als echte vent het <laughs> heb overleefd. Maar ik kom ook nog met een sixpack terug, dus dat soort dingen. Uh, ik, had, ik ging heel veel afmeten van is het me waard? Mijn leven tot nu toe is het waard dat ik dan nu hier in de pineut zit en misschien wel doodgaan. Maar, maar ik heb altijd wel een mooi leven gehad, mooie kansen ja, benut ook. Uh, natuurlijk ook afgedwongen. Dus ik kon ook nog zeggen, ja, het werk met artsen zonder grenzen, kon ik... Opheffen tegen de ellende waar ik nu in zit. Nou, de eer, trots ook wel naar, naar mezelf, maar naar mijn familie. Maar ook naar die mannen die me ontvoerden. Van, ik, ik, ik ga niet verliezen van hun. Maar ook wel de eer en de trots om, om jezelf te ontwikkelen in zo'n situatie. Van, krijg ik het voor elkaar om goed contact te krijgen? Krijg ik het voor elkaar om, om privileges te krijgen? Dus mm -hmm. een soort ja, rode winners. Ja, energie was ook hartstikke gaaf om dat te voelen in je. Terwijl ik normaal ook wel een beetje achter... Ja, ik ben ook wel heel, heel ja, hoe moet je dat zeggen? Gemakzuchtig, ik vind gemakzuchtig positief hoor, maar nonchalant, uh, gemakkelijk. Maar ja, daar was het natuurlijk nooit gemakkelijk. Uh, en dan is het wel mooi om dat te ontdekken. En dat is ook een soort, het ontdekken van iets, ik denk dat dat het mooie is in leiderschap. Dat je mensen de kans geeft en dat ze mensen ook zelf hunzelf de kans geven om iets te ontdekken. Je hebt u een dergelijke ontvoering meegemaakt, gelukkig. Maar <lacht> wat, wat zijn uh, in momenten van tegenslag, wat zijn voor jou... ...dingen geweest waar je uh, naar uitkijkt of, of, of wie je hebt gevolgd daarin? Um, ja, kijk, um, voor mij is het heel belangrijk dat je in, in tegenslag uh, probeert nooit alleen te redden. En mm -hmm. in dat geval was, ik denk dat dat voor jou best wel heel lastig was. Uh, maar ik was heb wel ook alleen... contact gezocht met die mannen ja. natuurlijk. Ja. ja, maar ik denk, je doet het ook samen ja. en ik ja. heb dat zeker... Uh, ja, de verhalen van ons zijn zo verschillend. Als je kijkt naar ons bedrijf, het tegenslag, wat we hebben gehad en wat jij, dat is niet te vergelijken. Maar toch, we hebben, het, we hebben elkaar opgezocht. Voor mezelf geldt het duidelijk met mijn NT en ook met de oprichters. We hebben het heel erg nauw met elkaar erover gehad. We hebben het besproken. Dat helpt, dat je het gemeenschappelijk maakt. Dat je het niet alleen gaat dragen, maar dat je het met elkaar gaat doen. En zo hebben heel veel mensen in ons bedrijf het met hun eigen teams gedaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, is dat, je, dat je gewoon weet dat je niet alleen kan. Dat je hulp daarin nodig hebt. Evelien, zijn er vragen van kijkers? Er zijn een aantal vragen van kijkers binnengekomen. Uh, ik moet zeggen, best veel over uh, uh, persoonlijk leiderschap in het bedrijfsleven. Dus dat ja, is misschien iets om, om te parkeren. Die zo meteen. Ja. Uh, Groeibrein wil wel graag weten, en dat vind ik ook wel interessant, wat jullie zelf verstaan onder persoonlijk leiderschap. Even een definitietje. Oh, persoonlijk leiderschap. Arjen. Ja, Dat je zelf verantwoordelijk bent voor, voor je groei in ieder geval. En, en ook zelf verantwoordelijk bent voor het behalen van wat je zou willen behalen. Dat, dat, ja dat is heel kort misschien ja. maar ja dat is een goede vraag denk ik ja. Nou ja, ik denk voor mij is het, is het dat je um, de, het bewustzijn hebt en ook de wil hebt om jezelf te leren ontdekken. Dat je weet waar je kracht ligt, maar waar ook je aandachtspunten liggen. Zodat je met, met, met, met die kennis jezelf in beweging kan krijgen, dat je jezelf kan leiden. En als je dat kan, uh, dan pas ben je ook in staat om anderen te leiden. He, dus dan heb je, wat ik net ook al zei, ja. dan heb je het over leiderschap. Dus het is denk ik heel goed om hier, uh, dit, is, dit, is, dit is waar je mee moet beginnen. Dit is de start. Leer jezelf kennen en leer jezelf in beweging krijgen. Ja, we gaan het zo meteen hebben over inderdaad de persoonlijk leiderschap binnen de bedrijven. Ik wil het eerst even met jullie hebben over, over, over de mindset en hoe je met je de juiste mindset succes kan bereiken. Ik denk dat veel mensen in zo'n situatie als, als, als dit ook al het gevoel hebben inderdaad, er ligt veel buiten mijn, buiten mijn invloed. Ja. Hoe kan je met je de juiste mindset toch zorgen dat je de invloed die je hebt weer pakt, Arjen? Ja, door, door te doen. gewoon. Uh, ik, ik ben heel erg iemand van, van, van als je iets wil, ga het dan ook gewoon doen. Uh, je mag uh, tegenslag hebben, hoort bij het leven ook. Je mag verdrietig zijn, je mag pijn hebben, je mag dat voelen, je mag, mag het ook delen zeker. Maar het moet niet gaan overheersen. En, en blijf ook altijd die kansen zien die er nog zijn. Of blijf gewoon de verbeteringen zien die je nog had moeten doen. Uh, bijvoorbeeld thuis. Nou, ik, mijn dochter schrijft heel lelijk bijvoorbeeld. Nou, dan dacht ik, dit is een mooie tijd. Ik ga zorgen dat de meester trots wordt dat als zij terugkomt en wanneer het ook afgelopen is, dat zij mooi kan schrijven. Nou, dan wordt dat dus een taakje van mij. Maar die had ik anders en niet gezien en ook geen tijd voor gehad om, om, om uh, me op te richten. Dus dan pak je weer iets waar je controle over hebt en wat, waar je uiteindelijk uh, nou, ook weer veel profijt van hebt. En dat zijn kleine dingen. We hoeven niet altijd heel groot uh, te denken. Uh, zoek gewoon op wat je zou willen ver, verbeteren en, en zoek ook op waar, waar je afstand van zou willen nemen nu. Nou, en... En dan komen we straks allemaal herboren terug. Ik denk dat het een hele mooie tijd is om, om ja, jezelf te herijken of misschien te restarten. Of, of een enorme swing aan je, aan je leven te geven. Ja, ik geloof ja. ook dat... Je bent een positief mens, Ineke. Ja. Uh, die crisis kwam, je ging gelijk in de aanval. Uh, je had plannen. Uh, uh, je ging er echt voor. Ja, volgens mij kwamen ook al mensen bij jou met de vraag... Uh, uh, Ineke, hoe doe je dat? Hoe kan je nou met zoveel onzekerheid er zo positief in staan? Ja, nou ja, dat is iets wat... Uh, het, is, het is een stukje karakter, denk ik. He, dus dus, dus, dus het, is, het is altijd wel de, de positieve uh, ja, op, optimisme wat ik heel sterk heb. En ik wilde er gewoon ook iets van, van maken. Aan de andere kant heb ik ook wel geleerd dat op het moment... Uh, okay, we zijn allemaal mensen. Hè? Dus wat je ook zegt, we hebben allemaal emoties. Er komt van alles boven. Bij mij komt ook van alles boven. Maar het is soms ook de kunst... Uh, om ook niet in, emotie, uh, je, je, niet in emotie mee te gaan. Dus je moet je af en toe ook gewoon even aanpakken. Mm -hmm. we hadden in ons voorgesprek nou, hadden we het erover, we noemen dat voor mannen. Ja. Dat is een beetje een mannelijk woord, maar zo voel ik het soms ook. Hè, van als er bepaalde dingen zijn, dat je jezelf ook aanpakt... tegen jouw koor strak, kom op, dit kan niet. En als het zelf niet lukt, dan heb ik wel een man thuis die het <laughs> drie keer zo hard doet. En dus dat is eigenlijk uh, heel belangrijk weer, dat je, dat, um, dat je jezelf daarin uh, nou, heel, dus ik po positief uh, je Heel eerlijk tegen jezelf? Ja. Is het ook hard tegen jezelf? Ja, ik ben heel hard voor mezelf. Uh, en, en dat is soms ook gewoon, gewoon ook wel nodig, uh, uh, uh, want ik denk dat het help je ook. Het helpt je ook om niet, niet in uh, dingen mee te gaan en het is ook een verantwoordelijkheid wat ik voel. Want als je opgesteld staat voor zo'n bedrijf, waar hadden 1300 medewerkers, 25.000 man voor ons aan het werk. Er gebeurt zoveel en ik voel me daar verantwoordelijk voor. He, dus dan vind ik ook dat je daar moet staan en dat je daar ook ja, sterk moet zijn. En nogmaals, dat doe je niet alleen, dat doe je met mensen om je heen. He, dat doe je gezamenlijk, want de omgeving bepaalt ook hoe sterk je kan zijn. Dat is ook belangrijk. Is het, niet iedereen heeft dat gelijk. Sommige mensen blijven wat langer erin hangen. Ik kan me ook voorstellen dat dat wat frustratie misschien geeft. Als je jezelf wel daar heel hard op zit en je ziet het om je heen gebeuren, dat mensen zich misschien wel een beetje in... Um, in in in in in in in in in in verdriet blijven hangen ja hoe hoe voelt dat persoonlijk voor jou uh, ja, het persoonlijke, zeg maar, dat je dat, dat, je dat bij anderen ziet. Yeah. Nou, kijk, um, um, het punt is, en ik heb ook wel eens de metafoor gebruikt, hè, als je kijkt naar de huidige situatie, het is een soort hele grote berg, een beetje een coronaberg, laat ik hem zo noemen. En, en, en, en misschien um, uh, ben ik wel in staat met mijn team redelijk snel die berg op te klimmen. En dan sta ik bovenop die berg. En dan zie ik, inderdaad, misschien wel weer een nieuwe berg, maar ik zie ook een prachtige vergelijking, ik zie de zon schijnen, ik zie een mooie lucht. En nou, eigenlijk wil je heel hard roepen. Kom nou, weet je wel, het is, het is, het is, het is je een stedelijk zo waar. Kom hier. Op, hè? <laughs> Het is hartstikke mooi, ja. maar dat werkt niet. Hoe harder je schreeuwt, hè, want, want elk mens is anders. Elk mens heeft uh, een aparte persoonlijkheid en heeft een aparte situatie waar hij zich in bevindt. Dus het is ook voor mij uh, ook een leerpunt geweest uh, om weer uh, stappen terug te gaan. Om weer heel langzaam terug van die berg naar beneden te gaan. Zeg, joh, weet je, kom even één even, stap naar voren. <laughs> ik ga één naar beneden, we gaan het samen doen. En dat is denk ik heel belangrijk, ook in het, in het, in het leiderschap, dat je... Uh, je weet het misschien allemaal wel uh, uh, hoe het zou moeten en, en hoe het eruit ziet. Maar je, je wil wel een heel bedrijf meenemen. En dat is stap voor stap. En samen. Voor mannen is dat ook een, ja, dat is een wat mannelijke term. Maar ja, we gebruiken het maar eventjes uh, nee, voor uh, lekker. Ja, ja, ik herken word. het zeker. Uh, hoe, nee. hoe, hoe vaak komt dit thema voorbij in, je, in jouw lezingen en webinars? Uh, eigenlijk al, bijna altijd. Want uh, ja, nou, ik, en ik heb het zelf moeten doen. Mm -hmm. Maar, maar vaak gaat een, een stap vooruit in je leven, ook wel met pijn natuurlijk. Uh, niet altijd, hè. soms gaat het gewoon lekker makkelijk en, en dan kan je, kan je iets oppakken. Maar als het moeilijk is, dan vinden mensen het lastiger en, en, en dan geven ze eerder op. Uh, en dan hebben we juist die extra power nodig en, en, en die kracht nodig. En ja, dan ja, past dat voor mannen toch wel daarin. En ik heb het ook heel vaak tegen mezelf moeten zeggen. Ik, ik, ik probeer zo stabiel mogelijk te zijn in die, in die omgeving, maar, maar ja, alles... Ik kon me ook uit mijn evenwicht brengen daar natuurlijk, als ik dacht van ja, ik ga vermoord worden of als er een, een film werd opgenomen van je hebt nog maar tien dagen te leven, ja dan kwam die dood wel heel erg dichtbij. En dan dacht ik, ja maar ik ga toch zorgen dat ik, dat ik positief blijf, ik mag wel weer even huilen en ik mag wel even op de grond liggen en nu ga je vermannen, want anders ga je er helemaal aan onderdoor. En, en het is ook wat zonde van je met zijn leven. Heb jij daar? Ja hoor, ik, uh, muziek voor? in mijn hoofd afspelen, uh, heel veel mooie herinneringen uit mijn verleden erbij halen, de leuke vriendinnetjes van vroeger, mooie momenten met mijn ouders, mooie reizen, uh, verjaardagen vieren van vrienden van familieleden. Uh, maar ook gewoon uit een boek bijvoorbeeld lezen waar, waar mij een meisje ook ontvoerd was en die het nog veel slechter had dan ik. En dan denk ik van het valt nog wel mee. Uh, nou ook mooie dagdromen natuurlijk over hoe gaat het er in de toekomst uitzien. Maar ook het contact maken van yes ik, ik mag koken terwijl ze in het begin dachten dat ik ze ging vergiftigen. Of uh, hey nou, ik moest een keer boksen tegen die mannen. Nou ja in het begin durfde ik het niet. En dan dacht ik ja straks slaan ze mij in elkaar of, of ze zijn boos als ik hun raak. Nou ja uiteindelijk. Nou, toch maar gewoon uh, zonder handschoenen moeten boksen. Nou ja, en dan denk je, hey, ik, heb, ik kreeg een blauw oog, maar die gast ook. En dan denk je, ja, ik heb toch die, zo ontvoer een blauw oog geslagen. En dan, dan win je, weet je wel. En dan, dan ben je gewoon voor jezelf even ja, de man. En, en, en, uh, ja, dus dat ver, ja, die mannelijke energie hebben we soms ook gewoon nodig. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja. Evelien, hebben we mooie vragen binnengekregen over het thema mindset. Want daar praten we momenteel over. Hele mooie vragen. Um, ik moet kiezen, ik vind ze allebei erg leuk. Uh, ik doe eerst de kortste. Ja. Kun je dienen en leiden tegelijkertijd? En zo ja of nee? Heb je die voorbeelden? Hmm. Ineke, dienen en leiden tegelijkertijd. Ja, uh, ja dat kan. En dat is uh, uh, dienend leiderschap. Dat is ook iets waar ik aan streef en wat mm -hmm. af en toe ook heel moeilijk is. Maar wat ik wel denk dat het uh, uh, het allerbelangrijkste ook is... In het, in het bedrijfsleven en ook in je persoonlijk leven... Uh, want het heeft te maken uh, met de bewustwording dat, dat lijden niet om jouzelf gaat. Mm -hmm. ja, het gaat uiteindelijk om dat je, je bent verantwoordelijk voor een ander en je bent verantwoordelijk om anderen in je bedrijf beter te maken. En, uh, en dus, dus, dus dat, dat maakt eigenlijk, dat, dat geeft een soort vreugdegevoel ook als je dat, als je dat, als je dat kan. Uh, maar dienen is niet altijd soft. Dienen is soms ook dat je juist moet lijden en in, die, in, in je dienend leiderschap hele uh, harde beslissingen moet nemen. Wat voor een ander misschien niet als dienend voelt, maar voor een bedrijf uiteindelijk wel dienend uh, uh, is. He, waar een bedrijf beter van wordt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als je in een team zit en uh, in een team, uh, en team is, ik heb het vaak genoemd, maar omdat ik echt geloof in, in, in team maakt, uh, uh, uh, maakt het succesvol. Een van onze waarden is ook we achieve results together, je doet het met elkaar. Als in een team mensen zitten die niet mee willen of die niet mee kunnen wat voor reden, dan ben je vaak geneigd om heel erg met die mensen die niet kunnen of niet willen om daar heel lang bij stil te staan. Geef het, moet je ingrijpen. Als het niet werkt en als het team niet gaat, gaat opbloeien, dan moet je gewoon ingrijpen op de mensen die uiteindelijk gewoon de remmers in jouw team zijn. En dan maak je harde beslissingen en zeg je: Joh, het gaat gewoon niet werken. Je bent een prachtmens, je hebt een heel mooi hart, maar, maar functioneel pas je op dit moment niet in dit bedrijf, moet je naar een ander bedrijf toe. Dat is ook leiden, eh, waarbij je uiteindelijk niet dienend misschien voor die persoon bent, niet op dat moment, maar wel voor een team. Arjen? Ja, kan, kan zeker allebei. Um... En het is ook heel mooi als je kan dienen en iemand ja, kan laten groeien bijvoorbeeld. Maar de vraag is natuurlijk, ben je leidinggevende of leidingnemende? En, en, en heel veel mensen zijn stiekem leidingnemende, terwijl zij eigenlijk leidinggevende zouden moeten zijn. Ineke zegt het ook mooi, je moet iemand anders de leiding geven. Dat is ook handig, want hoef je zelf minder te doen. Maar heel veel ja, mensen blijven het graag zelf doen of die durven het toch niet helemaal los te laten. En als je iemand laat groeien, dan ben je dienend. En soms ja, moet je ook iemand gewoon even laten weten van, je hebt een bord voor je kop bijvoorbeeld. En, uh het dient jou beter in je, in je leven als je daar doorheen kan breken. Ja, ook al is dat niet altijd even evident op het moment, ja, uh, op het moment zelf. Nee, ja, precies. Ja. Maar er zijn heel veel beslissingen. Hè. Denk maar aan een scheiding bijvoorbeeld. Heeft even niks met leiderschap te maken. Maar dan denk je, ja, een klote periode. En er is ook een klote periode. Maar heel veel mensen hebben het daarna juist wel weer beter dan in, in die klote tijd. Van, dat je tegen die scheiding zit aan te hikken. Als je iemand de laan uitstuurt die niet functioneert hier. En die krijgt een prachtbaan ergens anders. Nou, dan heb je hem toch geholpen, ja. al viel dat op het moment even niet zo... Uh, viel dat kwartje niet. Ja. Ik ben benieuwd naar de tweede mooie vraag die Evelien heeft ons klaargezet. <laughs> nou, dat gaat over leiderschap versus authenticiteit. En um, ja... Um, ik weet eigenlijk niet hoe ik deze gebruikersnaam uitspreek. Ik ga mijn best doen, Panky123-able. <laughs> Die wil graag weten ja, hoe jullie naar deze twee... Um, nou, leiderschap versus authenticiteit, daar is veel over geschreven. Net als over vertrouwen als basis. Hoe kijken jullie naar deze twee zaken in combinatie met het leiderschap? Vertrouwen? Uh, ja, weet je, je, gaat, uh, je valt door de mand... Als je, als, je, als je leider bent en je bent niet authentiek uh, en, en je, je vertelt dingen op misschien een hele mooie manier, maar je handelt er niet naar, omdat je misschien toch niet het echt zo bent, dan val je wel door de mond, denk ik. Dus ja, het is, uh, het is wat, iets wat heel dicht bij elkaar ligt. Hoe, hoe kan je dat, uh, daar kijk, dat is natuurlijk echt het, het, handeling, het handelen wat je doet als leider. Hoe zorg je ervoor... En je zit er al lange tijd, dus mensen ja. weten wat zij je hebben. Ja. Als je misschien wat minder lang bij een organisatie bezig bent, hoe kan je zorgen dat je toch, zeker nu, snel wat vertrouwen kan pakken van de medewerkers? Um, nou, ik denk dat, dat het uh, begint met interesse in elkaar. Hè? Kijk, op mm -hmm. het moment, en nou, daar komt je ook weer, je bent er voor een ander. Je bent, dus je moet ook veel van een ander weten. En dus je moet ook weten wat iemand bezighoudt en wat iemand, um, ja, waar iemand uh, misschien verdriet van heeft of wat, waar, waar iemand, wat iemand graag wil. En dus interesse maakt dat je in ieder geval een relatie opbouwt en dat je die vragen stelt en dat daar ook een vertrouwen komt. En, ja, en dat is denk ik ook de basis wel in, in, in leiderschap, dat je met elkaar um, de, de, de, de vertrouwelijke relaties uh, gaat opbouwen. Hoe, hoe doe je dat tijdtechnisch? want Je hebt heel veel medewerkers die... Uh, die ja met jou in dit bedrijf bouwen. Je ja. hebt toch de, de het opperhoofd. Wat, uh, wat, uh, wat bovenaan die berg, wat bovenaan die berg de eerste staat. Hoe zorg je ervoor dat je wel daar tijd voor maken. Want die band opbouwen, dat, dat, dat is nogal een werk. Ja, dat is heel lastig en ik liefst zou ook en dat zeg ik ook wel tegen iedereen iedereen persoonlijk ook ontmoeten, maar dat kon in het begin ook, maar dat lukt me niet meer. Want wat ik wel doe is, uh, juist in deze tijd uh, vind ik uh, die, die communicatie in contact heel belangrijk. Nou, fysiek is inderdaad uh, nu wat lastiger. Uh, maar wat ik gewoon wel echt wel heel veel doe is, uh, we hebben allemaal webinars natuurlijk, en, uh, maar ook heel veel uh, hangout meetings, zoals ze dat bij ons noemen. En dan probeer ik ook bij heel veel management overleggen ook gewoon aanwezig te zijn. Dus dan, dan, dan probeer ik ook gewoon vragen van iedereen te beantwoorden. Van waar, wat, waar, waar, waar liggen mensen wakker van? En Wat houdt ze bezig? Hebben ze feedback voor mij? En kan ik misschien het bedrijf beter leiden? Waar moet ik op letten? Dat zijn allemaal gesprekken die ik wel gewoon voer in alle verschillende overleggen. Uh, van alle labels binnen Young Capital. Dus dat, zijn, uh, en dat is iets waar ik heel veel, ja, ik, ik, ik hoor heel veel en, ik, ik krijg, en daar leer ik van. En aan de andere kant uh, leren ze ook weer van mij he, als ik weer dingen teruggeef. Dus dat zijn kleine voorbeelden die in deze tijd heel mooi kunnen. Vraag eens ook wel aan jou. Van, iedereen hoe gaat het met je? Ja hoor, gelukkig wel. Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel een eenzijdig een eenzijdige gesprek is. Als ja. je dan met, met, met, met haar ondergeschikte klinkt zo... zo nee, maar, wat, zo is het, dit, nee maar... maar ik ben wars van hiërarchie. Dus dat, is, dat sowieso vind ik heel, heel belangrijk. Dat we gewoon elkaar gewoon, uh, gewoon opzoeken en dat dat ook gewoon kan. En uh, ja, soms... Uh, dus ik vind dat, dat zeker wordt die, die vraag gesteld. Dus dat is gewoon heel fijn dat het kan. Ja. vertrouwen werd het even genoemd. Dat heeft natuurlijk... Niet alleen binnen bedrijven, maar ook binnen het gezin, binnen, binnen, tussen collega's. Is dat belangrijk? Hoe kan je vertrouwen opbouwen tussen mensen? Dat is jou nee? natuurlijk ook in een hele korte tijd moeten ja, Nou, Ik had daar wat meer tijd voor natuurlijk. Uh, maar in het begin denk ik dat dat gewoon eerlijkheid, of in ieder geval uh, aan afspraken houden, dat, dat helpt al. Want je kent elkaar niet. Nou ja, stel, we, we hebben een afspraak en je, je, je schendt hem, nou ja, dan, dan, dan, dan vertrouw ik jou. ...nog minder dan dat ik je al bij het begin deed, bijvoorbeeld. En, en mensen ook wel gewoon vragen zich aan de afspraken te houden. Daar begint het mee. En kan vaak dus, hele kleine dingen zitten. Ja hoor, dat kan gewoon... Nou ja, even bijvoorbeeld over die on, on, ontvoering. Uh, ik vertrouwde die gasten niet, zij vertrouwden mij ook niet. Zij dachten dat ik een, een, een spion was en dat ik heel sterk was... ...en, en heel goed met wapens kon omgaan. En ik had gezegd, nee, dat ben ik niet. Uh, maar ja, dat, dat geloven ze niet natuurlijk. Dus die wapens bleven altijd nou ja, heel, heel ja, spastisch bleven ze met die wapens omgaan. Nou, op een gegeven moment... Lag er een wapen in de douche-ruimte. Nou, dat was super gaaf. Ik denk, ik ga ze allemaal kapot schieten. Uh, maar ja, ik had dan nooit een pistool vastgehouden en ik wist niet hoe het werkte. En toen heb ik op de deur gelopt: van jongens, pak even dat pistool terug. Nou ja, dat, dat scoorde wel natuurlijk op de, op de vertrouwen, vertrouwensladder. Maar ook wel gewoon hun vragen. Ik, ik mocht bijvoorbeeld, ik had afgedwongen twee keer per dag mijn tanden te poetsen. Dus ik, nou, soms toeg ze dat over. Dan zei ik: hé hey, jongens, we hebben het afgesproken. Ik heb niet de regels verzonnen. Uh, en zo kan je dus iemand. Ja, leren vertrouwen. Je kan werken aan vertrouwen. Maar als je niet durft te zeggen tegen iemand, geen feedback te geven... Ja, dan, dan voelt die ander ook niet dat hij niet uh, vertrouwd wordt. En, en het goede voorbeeld geven. Uh, mm -hmm. en, en, en soms even verrassen met nog iets extra's leuk zeg maar. Om, om, uh, ja, als je mensen verrast met iets positiefs, dan, dan groeit het vertrouwen ook heel erg snel. Heb ik, heb ik geleerd. We gaan het ja. zo hebben over inderdaad persoonlijk leiderschap binnen bedrijven. Uh, ik dacht, misschien is het leuk om nog even één vraag... Uh, uh, over de mindset van, van succes te hebben als die zijn binnengekomen. Ja, um, Marcel van Dortmund die wil weten hoe kom je erachter waar je kwaliteiten liggen om persoonlijk leiderschap te leren? Ah, hoe kom je erachter waar je kwaliteiten liggen? Je hebt veel mensen, je zit, je zit, je zit in de recruitment, dus <laughs> je moet weten waar kwaliteiten van mensen liggen. Hiervoor bij ADECO, nu bij Young Capital. Uh, hoe kom je daarachter? Nou... Veel trial and error? Ja, dus dat... ik denk het wel. Veel fast, learn fast, improve fast. Ik denk dat het daar gewoon bij begint. En, ja. en, en, en ook niet bang zijn om fouten nee. te maken. Ja, dus dat, dat, dat heb ik ook gedaan. Ik, ik, uh, ja, ik maak ze nog steeds. Dus, uh, en uh, als ik er achteraf maar om kan lachen, dat is altijd wel heel belangrijk. Maar het is... Uh, heb je een voorbeeld? Ja, kijk... Uh, Waar ben je niet goed in? Wat ik nou niet goed in. Wat ik, waar ik een, kijk, ik, ik, ik, ben, ik ben iemand die heel veel vertrouwen in mensen heeft. Dus op het moment dat we afspraken maken. verwacht ik dat die afspraken nagekomen, nagekomen worden. Ik heb een bloedhekel aan controleren. Ik vind dat ook iets is wat je gewoon van mensen mag verwachten. Afspraak is afspraak. Maar daar gaat niet iedereen uh, zo mee om. Dus ik, uh, dat zijn ook wel dingen waar ik wel achtergekomen ben. Dat ik denk van verdikke man, heb ik toch nou heb ik te veel vertrouwen in een bepaald persoon gehad. En dan had ik toch even moeten, beter moeten controleren. Maar ik wil ook voorkomen dat door één fout die bij, misschien bij een, een aantal mensen is gebeurd. Dat je dat hele bedrijf voor iedereen heel angstvallig gaat benaderen. Dus het is elke keer weer opnieuw mensen leren kennen en, en, en kijken van hoe ver je kan gaan. Ja en, en voor, ja. vooral die negatieve dingen blijven natuurlijk vaak hangen. Dat, dat, ja. dat, dat, dat 99% zich wel aan die afspraken houdt. Ja, precies. Dat valt dan even in het niet. Ja, ja, ja dat klopt. Dus hoe, Kijk, hoe zorg je ervoor dat je, dat je, dat je, dat je daar uh, scherp op blijft? Want je, als iemand weer dat schaadt, dan raak je misschien wel even gefrustreerd ook. Ja, maar dan moet je dus wel duidelijke afspraken over maken. Zeg, joh, dit is me nu gebeurd, dat gaat me niet de volgende keer gebeuren. En, en, en wat gaan wij er samen aan doen en wat gaan wij nu met elkaar afspreken dat dit nu ieder geval ook een keer beter gaat. En, en dat hoort er wel bij. Dus je moet niet dingen van maar laten van joh nou ja nou één nou, nou, keer gebeurt en dan nou hoop ik dat het goed. Ik word wel veel scherper op heel veel dingen. En ondertussen ben ik ook wel, ik, ik, uh, ik zie heel veel dingen gebeuren. Uh, um, en wat ik zeg ik heb een hekel aan controleren, maar ondertussen zie ik weet ik heel veel dingen. Maar soms ben ik een wat minder, uh, Ja, laat ik het niet altijd blijken dat ik alles weet. Dus ja. <laughs> dan laat ik het ook wel even over aan iemand anders, van joh, kom je gewoon afspraak na die we hebben gemaakt met elkaar. Dus uh, ja, en ik leer trouwens ook heel veel, ook in, in, uh, van fouten van, van, van anderen. Hè. Dat, dat is ook altijd mooie Fouten die anderen hebben gemaakt, ook in het verleden. Ja, dan dat is voor dat altijd al iets geweest um, van, um, nou dat gaat mij gewoon niet gebeuren. Heb je een voorbeeld misschien? Nou, ik denk je wel, je wel uh, ja, ik denk wel um, de manier waarop je met, met anderen omgaat. Um, ik geloof heel sterk in wie goed doet en wie goed ontmoet. Dus voor mij is het heel belangrijk om dat goede gewoon te doen. En sommige mensen die hebben een bepaalde houding. Hoe ze met mensen bejegenen. De manier van communiceren. Sommige vrouwen hebben wel eens een beetje dat bitsjurige zeg maar. Ja, ik wil ik ver van weg blijven. Want dat slaat gewoon echt nergens op. Je bereikt er ook helemaal niks mee. Je bouwt geen relaties op. Je, laat, je geeft mensen geen groei. Dus, dus ja, dat zijn wel dingen waar ik wel van geleerd heb. Zo wil ik gewoon niet worden. Nou, ook op de vraag die net geweest is. Ik denk dat het ook goed is om te kijken van uh, wie wil je als mens zijn en, uh, en, en uh, ja, probeer daar ook naar te leven. Arjen, kun... Ja, en die zelfreflexie. Het begint natuurlijk met zelfreflexie. Uh, als jij denkt dat je al fantastisch bent, ja, dan heb je natuurlijk minder de neiging om te groeien dan uh, als je denkt, nou, er valt nog wel wat aan, aan bij te schaven. Mm -hmm. En aan de andere kant, als je denkt, ja, ik moet altijd authentiek zijn en altijd dicht bij mezelf blijven, dat kan ook weer een, een drempel zijn om maar in beweging te komen. Van, van, uh, ik zei dat ook in de voorbereiding, als iedereen jou een lul vindt, dan is het toch misschien wel handig om naar jezelf te kijken, om je een beetje een andere houding te geven. Hoe is die balans? Want heel vaak hoor je mensen zeggen, ja ik wil vooral mezelf zijn, lekker authentiek. Ja, ik denk dat je een x-aantal principes moet hebben waar je echt niet aan toont. Ik heb natuurlijk wel bij die ontvoerder ook wel veel geleerd, ik wil niet alleen daarover praten, maar op een gegeven moment vroegen ze, ken ik homo's? Nou ja, ik ken wel een paar homo's, maar het waren allemaal radicale moslims. En dat was in dag twee, dus ik kende ze niet. Allemaal classico's op me gewezen. Nou, heb je dan ook homo vrienden? Nou ja, ik ging nog even nadenken. Wat is hier het sociaal wenselijke antwoord? Ja. Uh, want ik ken ze niet. En zo'n vinger aan zo'n trigger. Nou, ik zeg, nou ja, die ken ik allemaal niet. Dus ik verraad, één vriend van mij die is homo. Dus ik verraad hem, maar ik verraad ook mezelf. Dus dat nou, sommige mensen doen dat constant. Hè. Die gaan woekerpolis verkopen of die gaan babymelk verkopen als, als beter dan borstmelk. Nou ja, dat, zijn, dat doen ze. Is, uh, maar ik zat daarmee. En toen vroeg ze het ook nog eens, wil je moslim worden? En dat was voor mij echt de grens van. Nee, ik heb mezelf al verraden, ik, ik ga niet onder druk een andere religie aannemen. Dus toen heb ik gezegd: nee, dat, dat doe je niet, want ik ben christelijk uh, uh, opgevoed. Nou ja, het was wel spannend, maar. Het gaf ook wel heel veel respect. Ze zeiden, wauw, dat je dat durft te zeggen. Nou, we gaan er netjes met je om als je christelijk bent. Dus, dus dat zijn van die dingen. Maar bijvoorbeeld zingen. Ik, ik ben een theatertour gaan doen. Nou ja, dan moest ik ook zingen. Want ik, ik ging mijn ontvoering een beetje nadoen. En muziek was heel erg belangrijk voor mij geworden. En ik ging heel vaak oerend hard zingen van normaal. En zo vaak dat die ontvoerders zelfs oehoe, oehoe, mee gingen doen. Dus het, dus het ver, verbroederde er, zeg maar. Nou ja, maar dan moet je in een theater, en soms zitten er wel 500 man, dan moet je opeens gaan zingen. Nou ja, en, en ik, ik was dat aan het vertellen tijdens een lezing voor mensen in, die, die bij het UWV zaten. Ik zeg, nou ja, ik vind het een beetje aan te hikken dat ik straks in het theater Oer het Hart moet gaan zingen. Toen dan stond er wijze op die zegt, je kan toch nu alvast voor ons even Oer het Hart zingen? Ik denk, ja fuck, heb ik helemaal geen zin in, want dat is hartstikke eng. Maar ja, ik ben juist dan het spreken van, je moet af en toe eens even uh, iets anders doen dan dat je normaal doet. Nou, dan ben ik toch maar gaan, gaan zingen. Ja, en dan denk je, ja, ik heb weer iets bereikt, weet je wel. Of ik heb mezelf weer eventjes uh, ja, niet authentiek gedragen. Want als ik de authentieke verlegen Arjen zou zijn, ja, dan zou ik niet voor een zaal uh, gaan zingen. Dus soms kan je authenticiteit, of je zogenaamde authenticiteit, ook, ook uh, in de weg zitten. Hè? Verlegenheid bijvoorbeeld. Ja, je kan zeggen, ja, ik ben altijd verlegen. Nou ja, is dat dan handig? Of ik ben altijd brutaal. Is, is dat dan handig? Uh, of ik ben altijd Haantje de Voorste. Nou, ja, nee, het is niet altijd handig, je eerste authenticiteit... Uh, Alleen is dat erg als je dan niet meer altijd een aantje de voorst bent. Hè? Dus dat afwegen van wanneer geef ik mijn authenticiteit op. Of, of, of jezelf bedachte authenticiteit. Hè? Zet ik mijn petje op, ik moet altijd een petje op. Nou ja, dan krijg je geen baan met solliciteren. Maar het is ook wel heel lullig als jouw authenticiteit van, je, van jezelf in één petje zit bijvoorbeeld. Of in één schoen of, of weet ik veel. Dus, dus denk daar in ieder geval over na. Ja, een beetje lang antwoord. Ja, maar. mooi. Maar ja. En, en Iniko, hoe kijk jij daarnaar? Van die... Je hebt bepaalde waarden, die, die, die, die, daar moet je niet aan tornen. Bepaalde dingen kan je verbeteren. Hoe, hoe, hoe, kan je, hoe moet je die balans maken daarin, denk je? Um, nou ja, ik, ik, ik, wat ik net zei, ik denk dat het heel belangrijk is om um, bewust te zijn van wie je bent en, en, en, en, en hoe je in het leven wil staan. Kijk, voor mij is het heel belangrijk, geloof is mij ook belangrijk, hè? Dus, mm -hmm. dus dat is ook een houvast en ook een vertrouwen voor mij. Uh, daar horen ook waardes bij en ik probeer er heel dichtbij te blijven ook. Hè? Dus dat zijn ook keuzes die je ook uh, daarin bewust maakt. En ik ga er ook wel eens uh, flink de mis mee in hoor, dus ik uh, ben ook niet, uh, niet heiliger dan dat. Maar uh, uh, het zijn wel dingen die me iedere keer weer terugzetten. Uh, uh, van, zijn hey, bouwstenen misschien, zeg je dat zo goed? Ja, ja, ja. Zou, zou je het kunnen noemen, ja. Maar ook, dus dat werkt ook door in het zakelijke leven. eigenlijk? Zeker, ja. Ja, wel ja, ja. heel belangrijk. Zeker ook om, uh, omdat je... Uh, nou ja, wat, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt, wat ik al gezegd heb, je hebt een grote verantwoordelijkheid uh, voor iedereen... ...en uh, ja, dit bedrijf, uh, maar ook voor, voor mensen. Ik bedoel, dat, uh, het is, het is, de mens is zo waardevol. En, en je kan zoveel betekenen voor een ander. En, uh, en zeker in deze tijd, waar, waar, je, waar je zoveel verschillende gedragingen ook ziet... Uh, wat ook best moeilijk is, hè? want een van de moeilijke dingen op dit moment die ik ook wel vind, is, uh, is het, het managen van sentiment. Hè? Omdat mm -hmm. je natuurlijk, uh, uh, nou, wat ik ook al zei met de metafoor van die berg, je hebt natuurlijk hele, hele, hele sterke mensen. Je hebt dominante mensen, je hebt hele bange mensen, angstige mensen, verdrietige mensen, blije mensen. Ja, dat heb je ook in een groot bedrijf. Dus hoe, hoe manage je dat uiteindelijk? En dat is voor mij ook wel heel belangrijk om ook dicht daarbij te zijn en ook gewoon uh, met respectvol uh, overal mee om te gaan. Ja, het, het, het geloof, hè, dat zijn voor veel mensen is dan een soort toch een, echt een houvast. Je bent ook ja. christelijk opgevoed, nee, ja. het al. En dat heeft je ook geholpen toen in die, uh, bij die ontvoering vertelde ja. je. Nou, het, ik ben niet heel erg gelovig, maar ik ben wel heel altijd blij dat ik die, die, die het geloof heb meegekregen. En mij hielp het heel erg met. Uh, en contact maken met, met nou, de die islamitische rebellen, want uh, nou, die respecteerden me daardoor meer. Mm -hmm. uh, maar ik kon ook verhalen uitwisselen over de Koran en over de Bijbel. Maar ook gewoon in mijn, in mijn leven. Uh, ik had bijvoorbeeld, ik had de eerste dag dat ik daar kwam, hadden ze mijn haar. Had ik gevraagd of ze mijn haar wilden afscheren. Toen had ik nog haar. En dat ging maar groeien, groeien, groeien. En in, in de Bijbel heb je een verhaal over Samson of Simson. Die is heel sterk, want die, die heeft zijn haar nooit geknipt en die drinkt geen alcohol. Dat was even heel simpel het verhaal. En dat was dan een, een super leider geworden van het de, van de Joodse volk. En ik dacht, nou ja, misschien heb ik ook wel kracht, want ik voelde me best wel krachtig bij te wijlen. Van, omdat ik geen alcohol drink, want ik ja, kreeg natuurlijk geen alcohol van hun. En omdat mijn haar weer lang wordt. En, en ik wilde het ook wel weer knippen, maar dan gaat het toch door je heen van, nee, mijn, mijn kracht zit in mijn haar. En uh, ik hou het nog even wat langer. En dat, zo geeft dat dan ook een, een, een ja, symbolische waarde. Of, of nou, niet eens symbolisch, dat, dat gaf gewoon ook kracht. En dan kan zo'n Bijbelverhaal toch, toch ook kracht geven. Dus dat, ik ben altijd heel erg blij. En ik denk, ja, dat gewoon als mensen weten hebben van, van godsdienst... Je hoeft niet te geloven, maar je kan wel nieuwsgierig zijn naar de, naar de Bijbel of naar de Koran of naar uh, hindoeïsme. Zodat je in ieder geval weet hoe je mensen... Ja, jij zei dat net, verbinden met mensen is toch heel belangrijk. En, en empathie hebben voor elkaar en belangstelling hebben, echte nieuwsgierigheid. Ik, zei, ik ben antropoloog, dus mij heeft het heel erg geholpen om nieuwsgierig naar die mannen te zijn. Van waarvoor word je rebel, waarvoor is die islam zo uh, belangrijk voor je? Uh, maar ik kon hun ook bijvoorbeeld... Uh, terechtwijzen als ze zich niet gedroegen naar hun cultuur. Dus, dus dat hielp ook, waardoor ik mijn positie ook kon verbeteren. En, en dat zeg je eigenlijk ook, hè? Als, als leider moet je natuurlijk wel het goede voorbeeld geven. Uh, en en dat, dat, dat is gewoon superbelangrijk. En als je dat niet doet, dan word je on, ja, veel sneller ongeloofwaardig. Ja. Evelien, vragen van kijkers. Uh, gezien de tijd, we hebben nog een kwartiertje te ja. gaan. Is het goed als ik uh, al wat vragen van topic 3 stel? Dat gaat over ja. persoonlijk leiderschap in het bedrijfsleven. Zeker, we gaan, uh, we gaan er uh, razendsnel doorheen ja. natuurlijk. Ja. Heel ja. Dus, ja, goed, een kwartier. Dan um, vraagt Anouk: heb je tips om ervoor te zorgen dat mensen in mijn team ook succes als mindset aannemen? Mensen in mijn team ook succes. Ja, dat is natuurlijk mooi. Hè? Je, bent als, je hebt, je hebt persoonlijk leiderschap voor jezelf, maar het is ook een als leider verantwoordelijkheid om het door te geven. Hoe, hoe organiseer je dat? Nou ja, um. kijk, mindset. Um. Misschien moet ik het even uh, specificeren naar, naar growth mindset bijvoorbeeld. Hè. In mm -hmm. ons bedrijf zijn we erachter gekomen dat de, uh, wat, wat we met elkaar gemeen hebben, gemeen hebben is de, de DNA, de growth mindset. En, okay, um. De fixed mindset en de growth mindset. Ja. Misschien moet je het even uitleggen voor de, voor, voor de mensen die het niet kennen. Nee, de growth mindset is inderdaad uh, dat je echt uh, nou ja, altijd gelooft dat ook wel alles gewoon mogelijk is. Dat je gelooft in groei, dat je gelooft hebt in, in verandering. En mensen met een fixed mindset die denken van, ja weet je het is goed genoeg. Waarom zou ik het veranderen? Ik heb het altijd zo gedaan. Dus, dus, dus wij, wij vinden het altijd heel erg leuk om juist het onmogelijke te doen. En um, dat kan je hebben uh, uh, van nature, maar je kan het ook uh, uh, aanwakkeren. Dus zeker als je in een team zit, zeg maar, uh, waar, je, nou ja, goed, waar je mensen mee wil nemen in een succes, dan is gedrag en je enthousiasme. En, je, en kom op jongens, we gaan het gewoon doen met elkaar. En, en, en een weddenschapje, weet je, dit soort dingen, dat, dat, dat, dat, dat werkt enorm leuk in, in teamverband. En dat moet je vooral doen. Ik denk dat het enthousiasme moet je al niet alleen als leiden, maar gewoon als, als vind ik als individu gewoon standaard uitstralen. <laughs> per se positiviteit. Want dan wordt het werk ook gewoon veel leuker. En ja. het samen zijn wordt ook veel leuker. Hoe, hoe, hoe kun je eraan werken aan een growth mindset, Arjen? Hoe, hoe zorg je ervoor? Want zit inderdaad... De vertrouwen geven, dat dat mensen ook, ook, ook mogen falen. Ja. Uh, dat, dat de reis naar het succes ook gewoon onwijs leuk is. Uh, en, en, en je weet nooit zeker of het resultaat gehaald wordt, maar je kan wel zorgen dat de, de weg daarnaartoe gewoon ook, ook interessant is en, en uitdagend. En, en uh, nou ja, eigenaarschap, dus dat iedereen ook wel echt een rol heeft daarin. Uh, hoe, hoe meer jij je autonomie en verbondenheid hebt met je doel, hoe interessanter het wordt om daar ook een, uh, een bijdrage aan te geven. Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja. Het eigen ja. eigenaarschap wat je noemt. Ja. Verantwoordelijk zijn voor de dingen die je doet en ook in teamverband. Ja. En dat zien mensen ook. Daar letten mensen ook gewoon op. Dus uh, ja, dat maakt ook dat een team, team verstevigd wordt. En in hoeverre moet je dan team ergens eigenaar van laten worden? En hoe ver moet je het individu daarin eigenaar laten worden? van iets? Nou ja, kijk, ik, ik denk dat... Ik heb altijd geleerd, als er, als, als er meer dan één iemand eigenaar van een probleem is, <laughs> dan is niemand het. Nee, dat klopt. Kijk, je hebt natuurlijk bepaalde taken, dus je moet wel heel duidelijk zijn wat je van mensen verwacht. Dus dat begint het ook. Duidelijkheid. Wat verwacht ik van jou? En dat kunnen KPI's zijn of bepaalde opdrachten zijn of een output zijn. Dat kan, dat kan van alles zijn. Het hangt van, van het type werken of wat je, wat je, wat je doet. Uh, dus sommige mensen hebben de, daadwerkelijk werken daadwerkelijk niet in teams. Die werken individualistisch. Maar als je zo in een team werkt, dan heb je bepaalde taken per persoon die uiteindelijk tot een teamresultaat werken. En dan is het wel belangrijk, als jij niet in staat bent om je, je resultaten te halen... Dat je inderdaad, dat het team het wel doet. En het team, let dan wel op je. Dus als team kan je al zeggen, je kan schelden. Of je zegt, joh, we gaan je helpen om je mee te krijgen. En de volgende keer zeg je, ik ga jou helpen om het weer te halen. Dus het, je doet het echt, dat het samen zijn is zo belangrijk. Ja, en, en het, het laten samen doen. Ja, en het laten schijnen ook. Hè? Want ja. vaak gaat dan de leider ermee. Hè? We hebben het, ik heb het geregeld. Gaat nee. Het, nee. Maar ja, wees dankbaar ook naar... naar, naar naar je teamleden voor wat ze gedaan hebben. Ja, ja. En, en geef ze ook dat podium dan. En dat is misschien ook wat dat ja. dienend leiderschap waar je het over had. Dat je jezelf soms even moet wegcijferen om iemand anders het podium te geven. Ja, krijgen. zeker. Ja, ja. Want, uh, want, want uh, succesvol zijn doe je niet in je eentje. Dat doe je altijd met mensen om je heen en waarschijnlijk doe je dat met mensen die veel beter zijn dan jezelf. En dat zie je ook in ons bedrijf, zie je ook in mijn team. Er zitten mensen die gewoon capaciteiten en expertise hebben waar ik niet tegen op kan. En dus dat is alleen maar leuk. Ik ben dolblij dat ik ze erbij heb. En ik zou nog meer van dat soort mensen willen hebben die beter zijn dan ik. En dat maakt gewoon dat je, dat je samen uh, succesvol bent. Ben, en daar ben ik ook niet bang voor. Ik vind het alleen maar mooi voor een bedrijf dat het gewoon kan. Maar dat is wel interessant, hè? want je hebt ook leiders die zich juist expres met slechtere mensen omringen. Ja. ja, dat is slecht leiderschap ja, ja, ja, ja. ja, maar dat zijn ze wel altijd de beste. Nee, nee natuurlijk. Maar, die, maar dat is vaak ja. fixed ook, maar die zijn bang om ontdekt te worden. En ja. Die hebben misschien hun hele leven gehoord van, joh, jij bent fantastisch. En misschien wel Koen Blaude, afgestudeerd. En, en, en altijd erin dat En dat, dan merk je gewoon dat ze uiteindelijk gewoon uh, heel erg moeilijk vinden om uh, ja, zichzelf bloot te geven. En, ja, ik vind het ook heel belangrijk. Ik doe af en toe ook, wat ik al zei, ik doe ook wel domme dingen. En dan zeg ik ook, joh, dat had ik gewoon niet moeten doen, sorry. En, en, en, en, en dan moet je ook maar, die kwetsbaarheid, moet je ook gewoon kunnen zeggen. En dan is het ook gewoon goed. en Dan doe je ook niet, niet mooier voor dan je misschien bent. Ja, je moet toch dingen laten doen door mensen die daar het beste in zijn. Ja. ja dat is heel... Ja, ja. Ze, ja. Nee, helemaal mee eens. Ja. Evelien. Nog wel wat meer vragen hoor. Um, er werd al aan het begin gevraagd. Hoe is het eigenlijk met die cultuur bij Young Capital? Uh, Ineke heeft het al gehad over niet bang zijn om fouten te maken. Um, er wordt hier gevraagd. Um, welk middel gebruiken wij hier om uh, gesprekken te voeren die misschien moeilijk zijn om mensen te helpen groeien? En hoe creëer je dan als leidinggevende een veilige omgeving voor dat soort gesprekken? Ja, wat voor cultuur moet je ervoor creëren? Uh... Ja, um, creëren... Ja, vak is, ja, ik weet niet of je dat kan creëren. Je moet ergens bij beginnen. Hè? Dat maakt ja. niet uit. Dus, dus, dus, uh uh, ik pak even het voorbeeld voor een willekeurig bedrijf. Als je, uh, ja, je, je, uh, vertrouwen geven en, en daar moet je over praten met elkaar. En, en je moet het ook, ook waarmaken. Mm -hmm. En dus daar kom je van ach, achter na één gesprek. Dus op ja. het moment dat, dat, dat je een gesprek met, met iets hebt en dat alles wat besproken is, is binnen vijf minuten in de grote wereld. Ja, dan is daar geen vertrouwen geweest en daar is daar geen veiligheid geweest. Mm -hmm. En dat, dat, dat, dat, dat moet eigenlijk opbouwen ook. Dus uh, ja. Ja, hoe, hoe... Ik, weet, ik weet niet specifiek wat ik daar verder nog over moet zeggen. Maar... Nou, dat is misschien een voorbeeld van, de, mensen zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar hoe, je dat, hoe dat hier bij Young Capital is geregeld. Wat zijn bijvoorbeeld, met jullie werken veel aan de cultuur, cultuurwaarden die ja. iedereen hier bindt. Hoe, wat voor facetten neem je mensen op aan bijvoorbeeld? Waar lek je dan op? Um, nou ja, voor ons is het, Kijk, je hebt natuurlijk verschillende profielen in ons bedrijf. 70, 80 procent zit in de operatie. Er zijn mensen die bezig zijn met sales en met werving en selectie. Dus dat zijn mensen die empathisch zijn, mensen die energiek zijn. Mensen die uh, inderdaad nieuwsgierig zijn naar anderen. En ook echt de interesse hebben in anderen. En ook de wil hebben om te zorgen dat mensen ook gewoon een hele mooie baan ergens krijgen. Maar ook mensen willen begeleiden of ontwikkelen. Want Young Capital wordt steeds meer een ontwikkelbedrijf. Ja, dan moet je daar wel bepaalde uh, karaktertrekken en capaciteiten voor hebben. Ook omdat... Uh, niet alleen te kunnen, maar ook om te willen en ook om te genieten. Ik vind dat, dat ook heel erg belangrijk is. Even, ik heb nog één vraag hierover. Dan gaan we daarna door naar het laatste. Ja, nog een hele goede worden. Ja, heel goed. Um, ik ga even de, de eentje uitzoeken. Hoe zorg je dat mensen die je organisatie verlaten, waarschijnlijk door de coronacrisis, positief zijn over je? Want mogelijk heb je ze over een jaar weer nodig. Ja, hoe zorg je ervoor dus dat je op een goede manier afscheid neemt? Want Zo'n boodschap kan hard overkomen. Je zult dan in de eerste instantie niet zo blij mee zijn. Hoe zorg je ervoor dat je mensen uh, op een prettige manier uh, afzet van neemt? Ja, dat is altijd heel moeilijk. Uh, ik heb. Uh, uh, wat heel belangrijk is, is wat we eerder hebben gezegd, is dat je heel eerlijk bent over de reden. Mm -hmm. Je gewoon zegt, dit is het. En um, dat de, de boodschapper, of de ontvanger kan dat niet als prettig ervaren. Die kan er niet mee eens zijn. Dus dat is heel erg lastig over de, over de definitie en over uh, hoe iemand dat ervaart. Maar je probeert altijd gewoon heel eerlijk te zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, wat ik zelf ook heb gedaan, is dat heel veel mensen die zelf ook vertrokken zijn, heb ik na de hand ook nog een mailtje gestuurd. Van, ik vind het ook echt heel verdrietig wat er gebeurd is. En ik hoop dat we op enig moment elkaar weer mogen ontmoeten. Of dat onze wegen gaan kruisen. En ik heb ook Heel veel reactie gehad, ook persoonlijk van mensen die zeiden: Ja, ik heb even jouw mail zes weken laten liggen. Want ik was echt heel boos op je. Ja. <laughs> maar nu snap ik ook weer iets. Dus ik denk wel dat het belangrijk is: is van uh, blijf die eerlijk, blijf het gewoon uh, zeggen waarom het gewoon, gewoon ook moet. Hou het contact ook plezierig. Onze uh, mensen van Corporate Recruit houden ook contact met alle mensen die weggegaan zijn. Ja. Dus dat is wel het meest belangrijke. We proberen vanuit onze kant het contact gewoon te houden. En het is aan degene zelf om uiteindelijk te beslissen hoe die zijn leven verder gaat invullen. En als hij mag terugkomen, heel graag. En als hij dat ons niet wil doen, dan mag dat ook. Dat is ook goed. En mensen die, waar afscheid van wordt genomen. dat Het wordt wel slecht nieuwsgesprekken genoemd. Ja. Maar soms is het in de run gewoon een goed nieuwsgesprek natuurlijk. Ja. Die willen ook nog wel eens gaan onderhandelen. Of die willen gaan, gaan, gaan, gaan, gaan discussiëren daarover. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Um... Dus je geeft de reden aan en mensen gaan daarover in discussie over de reden. Ja, weet je, dat, dan heb je daar een gesprek over. Alleen, je gaat, je, soms ga je er ook gewoon niet uitkomen. Dan is het ook gewoon, het, dan is het zoals het is. Ja. En dat is de harde boodschap die je, en het eerlijke antwoord wat je geeft. Het is niet anders. En ik moet je laten gaan. Um, punt. Ja. Hoe, hoe je? Nee, mag ik een vraag ja? stellen? Doe jij hè, mensen bijvoorbeeld die het nu moeilijker hebben thuis of, of, of hoe dan ook, maar die nog wel in dienst zijn, geven die dan ook extra ondersteuning? Dat je laat zien, we zijn er nu voor jullie door... Ja, weet ik wel, een cursus aan te bieden van hoe ga je om met mijn weerbaarheid of... of. Ja we hebben ook uh, vanuit ons People Development geven we ook diverse trainingen. Uh, ook, uh, dat doen we ook allemaal wel, <laughs> nu allemaal digitaal. Uh, dus we, we laten dat ook gewoon doorgaan. Dus dat is ook wel gewoon, gewoon, gewoon belangrijk, hè? Dat, je ook, uh, dat je ook weer bepaalde zaken meegeeft. En we hebben ook een, een bepaald online module ook, uh, waar we gebruik van kunnen maken. Dus ook mensen kunnen daar, uh, ja, dat, dat is een optie. Maar heel veel mensen hebben in deze tijd, dat ze bij ons gewerkt hebben, ook al heel veel trainingen gehad. Ja. Ja, maar dus dat dan je, dan je extra zorgzaam ben. bent. Voel je ja, ja. je wel eens extra zorgzaam? Ja, we proberen het, maar ik denk dat de zorgzaamheid ook van ons met name ook in de telefoontje zit. En even die aandacht, hoe ja. is het met je? Het is twee weken verder. Ik wou toch even horen hoe, hoe het gaat. En dat ligt niet alleen bij corporate recruitment of people development. Dat geldt ook voor je als manager op een afdeling of als collega die je hebt laten gaan. Dus dat is ook iets gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja. Afscheid nemen van elkaar. Hoe heb je afscheid genomen van, van je ontvoerders? Ja, uh, maar er waren er dertien en met, met de X aantal had ik wel go ja, goed contact opgebouwd. Op, op dus uh, met, met hun baas heb ik even, even omhelst, zo'n een, een, zo Russische als een beer, zeg maar. En, en hij zei van, nou, ik heb nog geen geld voor je gehad, maar ik hoop dat je snel vrijkomt. En ik heb tegen hem gezegd, nou, ik hoop dat je snel sterft. Want hij wilde natuurlijk martelaar worden, dus het was geen boze, boze oh, ja. wens, maar gewoon een, een nette wens. Hij zei: nou ja, Misschien kom ik je ooit nog een keer tegen en dan, dan krijg je een gedeelte van, van het losgeld terug, want ik heb je wel leren waarderen. En, en, en zijn laatste woorden: toen ja. heeft hij hem in een kofferbak gelegd, was was super eng. Want ik wist: ja, ik was twintig maanden bij hun geweest en zij zeiden: Je gaat nu naar een nieuwe groep. Dus ik wist niet waar ik ja, uit zou komen. En to, toen zei hij: ja, Voel je niet beledigd, het is een hele grote kofferbak. Dus dat waren echt zijn allerlaatste woorden. En het was ook een hele grote kofferbak, maar ja, het, het zat natuurlijk niet lekker. Ja, ik wist niet waar ik naartoe ging. Ik mocht niks meenemen. Het kon ook mijn ritje naar de, naar de dood zijn. Dus, uh... Misschien een gekke vraag, maar mis je ze wel eens? Je hebt toch een band opgebouwd? Nee, meenemen. missen niet, maar wel. Nieuwsgierigheid van, van ja, waarvoor moesten ze zo lang duren? Uh, hoe zou je met elkaar omgaan als je nou, op gelijke hoogte bent, hè? als er geen, geen hiërarchie is? Uh, heb ik hun ook kunnen uh, beïnvloeden in hun geloof, in hun gedrag? Hè? Zijn ze misschien drinken ze wel een biertje nu in plaats van alleen maar thee? Want ja, ik heb hun ook geprobeerd natuurlijk mijn, mijn wereldvisie mee te geven. Zij hebben ja, hun wereldvisie op mij proberen ja, in, in te planten. En, en dat is natuurlijk wel interessant, van, van, heb ik ook iets achtergelaten bij hun? Maar ja, de ja, kans is klein. Ja, ja. Uh, we hebben nog maar een paar minuten de tijd. Uh, ik wil eigenlijk niet besteden en we wilden het gaan hebben over de beste versie van jezelf. Uh, dus ik wil eigenlijk die... die uh, nemen voor vragen van jou, de kijker. Uh, Evelien, heb je misschien een paar vragen over dat thema. Hoe word je nou de beste versie van jezelf? Nog geen vraag hierover binnengekomen. Nou, daar heb, heb ik er wel één. En dan kunnen we de laatste minuten bewaren daarvoor. Uh, want ik denk dat de meest cruciale vraag is bij, uh, bij, bij de beste versie van jezelf worden... ...is jezelf blijven ontwikkelen. En ik was zo benieuwd, wat doe jij daaraan om jezelf te blijven ontwikkelen, Ineke? Uh, best wel veel. Dus, dus, dus uh, wat ik heel belangrijk vind is dat je. Dat je uh, nou, ik heb uh, veel, veel seminars ook gevolgd de laatste tijd. Ik vind het mm -hmm. gewoon leuk om, om visies van andere mensen te horen. Wat voor seminars zijn er dan? Nou, ook wel seminars uh, uh, over bepaalde onderwerpen, die, uh, over politieke onderwerpen. Of, mm -hmm. of uh, over onderwerpen waar gaat, uh, waar gaat een stuk, uh, waar gaat de technologie naartoe, zeg maar. Uh, maar ik vind het vooral belangrijk om uh, daar zelf een mening over te hebben. He, dus, dus niet alles klakkeloos aannemen of iedereen klakkeloos te citeren. Want dat doen heel veel mensen, ik heb dit gehoord. En dit, ik vind het ook mooi om, om daar zelf een eigen verhaal van te maken. Je moet er zelf over nadenken. Dan, en dat dan ontwikkel je zelf ook. He, dus die, die tijd moet je ook gewoon nemen. Dus ik vind dat heel erg belangrijk. Ik vind het heel erg belangrijk om continu feedback te vragen maakt niet uit of je nou een leidinggevende bent, of ik aan de oprichters uh, vraag of dat ik aan een, iemand uh, uh, in het bedrijf ik vind. Dat is ook heel belangrijk, omdat je, uh, of aan mijn kinderen. Uh, die, die zijn, dat is de, de hardste feedback moet ik ook zeggen. <laughs> maar uh, uh, daar word je scherp van. En uh, dan blijf je ook uh, ver weg van hoogmoed en dan blijf je ook gewoon, uh, ja, uh, gewoon scherp op alles. Arjen, hoe ontwikkel jij jezelf? Ja, nou, voornamelijk ook, ook en door cursussen volgen of, of webinars volgen. Of, eh, bijvoorbeeld nu ik ben ik met Spaanse cursus bezig, maar ook heel veel door doen. Um, bijvoorbeeld, nou ja, ik ben heel erg gaan klussen. Ik, ik ben nu ook een bijna een volleerd. Uh, hoe noem je dat? Een plumber, een, een grootsteenmaker? Een loodgieter. Uh, loodgieter, loodgieter, loodgieter. Ja, een groot Een loodgieter, geworden. Nou, daar was ik vroeger hartstikke bang voor om, om, om dingen aan elkaar te maken en de, de, te plakken. zeg me vaak altijd, ja, wat heb je daarin? Je had beter uh, uh, iets, iets, iets hogers kunnen doen. Ik zei, het toch hartstikke leuk dat je dat kan doen en daar word ik ook heel blij van. Uh, maar ook gewoon echt wel uren draaien, uh, je goed voorbereiden. Uh, Veel en, doen. Nou, ja, ja, doordoen. Ik ben meer een, een, een doener. Maar ja. Door doen, door doen kan je ook heel veel leren natuurlijk. Uh, ja, je, maar, maar ik denk wel dat je uren echt nodig hebt. Hè. Ze zeggen wel, je ze moet 10.000 uur iets doen voordat je het echt in, in de vingers hebt. Ja. Uh, en en nou, daar, daar geloof ik ook wel in. Van, van, vlieguren moet je jaken, ja, ja. maken. Ja, vlieguren ja. maken. We zijn al door de tijd heen, dus de mensen die weg willen, die mogen natuurlijk weg. Maar ik vind het wel leuk om dan in ieder geval één vraag uh, te, te nemen nog van de kijker. En ook die krijgt uh, voor, voor uh, ook het, het boek. Ik ga met de beste mensen over, over succes met, met personeel opgestuurd straks. Uh, Evelien, welke vraag gaat het worden? Ik heb nog geen vraag binnengekregen over grenzen verleggen of de beste versie van jezelf worden. Nog niks. Nee, maar ja, ik kan er zelf eentje stellen en dat boek in ontvangst nemen. <lacht> Laten we dat doen. Laten we dat doen. Dan krijg je nee, dan, dan krijgt iemand anders uiteraard het boek. Maar. Um... Nou, we hebben het wel eens gehad over je comfortzone. Hè? Je groeit niet als je niet uit je comfortzone komt. Um, en, en jij hebt het wel eens, Arjan, gehad over je comfortzone oprekken. Ja. Dat is denk ik heel erg nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hoe doe je dat? Nou ja, door toch je angst te, te, ja, jezelf te confronteren met je angst. Waarvoor ben je bang? Uh, wat kan er nou echt gebeuren? Uh, en, en heel vaak kan er eigenlijk helemaal niks gebeuren, of niks heel erg, ernstigs. Um, en als je het dan gedaan hebt, dan geeft dat zoveel power. En dan leer je ook steeds vaker je comfortzone op te rekken. En je hoeft er niet gelijk buiten te zijn, dus dat mag wel. Maar mensen die het wat erger vinden, kunnen gewoon heel rustig dat kadertje of die comfortzone oprekken met kleine stapjes. En, en, uh, en, de, en de mensen die wel durven, die kunnen gelijk die grote stap maken. Maar dat is hartstikke mooi als je weer eigenaar kan maken van iets wat je nog niet kon. Nou, dat geeft zo'n fijn gevoel. En, en, en dan, ja, dan kan je de wereld weer aan. En dan ben je weer klaar voor die ja, growth mindset waar jij het over hebt. Als je dat eenmaal hebt ervaren, nou, dat is super gaaf. En, en ik denk ook dat je als, als leider. Ja, daarvoor moet zorgen dat mensen dat mogen doen. En ik, ik geloof ook heel erg in dat ze dat op elk vlak mogen doen. Hè. Dus niet weer de boekhouder op een boekhoudcursus of naar een nieuwe weet ik, exact uh, cursus. Maar ga, ga lekker pot te bakken, ga de planten onderhouden. En dan hoef je straks niet meer een, een, de, de plantenhouder in te, in te huren. Want dat doet iemand van je werk. En dan, dan voelt hij ook dat hij gewaardeerd wordt in, in waar hij zich wil ontwikkelen. Dus, ja. Ineke, een mooie afsluitende vraag. Hoe zorg jij dat je uit je comfortzone af en toe wordt gehaald? Gewoon doen. Ja, gewoon doen met alles. Ook wat je spannend vindt, wat je, wat je eng vindt. Je moet het gewoon uitproberen. En dan, uh, ja. En, en, Als je nog ook wil lachen later. <laughs> ja, <laughs> absoluut. Ik denk dat, uh, ja, dat, maar dat is echt zo. Dat is echt zo. Ja. Nou, dan uh, zijn we bij deze uh, mooie afsluitende vraag gehad van het uh, webinar over persoonlijk leiderschap Met de Young Capital CEO Ileke Kooistra. En uh, Arjen Erkel, bedankt ook voor jouw uh, mooie verhaal. Uh, jij bedankt voor het kijken. Uh, over twee weken zijn we bij je terug met een gloednieuw nieuw webinar. Hou daarvoor de social media van Young Capital in de gaten. Uh, voor nu, heel erg fijne middag en graag tot over twee weken. Bye.